Er is op dit moment een kleine revolutie gaande op het gebied van bewegend beeld en beeldtaal. Social media hebben ons allemaal mediamakers gemaakt. De camera's van telefoons zijn tegenwoordig van hoge kwaliteit. En internet op je telefoon is sneller en goedkoper dan ooit. Waardoor videomaken en livestreamen steeds simpeler wordt. Dankzij apps op onze smartphones zijn we nu allemaal fotografen, videomakers en vormgevers. Insta-stories, livestreaming en Snapchat-lenses zijn een vast onderdeel geworden van de dagelijkse smartphone-communicatie van velen. Met tekst over beeld of video kun je een boodschap verduidelijken en versterken. Emojis lijken hier te staan. Ze werken goed bij het overbrengen van emoties in tekst. Met video of animated gifs kun je beweging, maar ook emoties makkelijker en realistischer weergeven. Tekenen op foto's of video's maakt je boodschap persoonlijker of grappiger. De laatste trend, virtual reality. Doe jij mee met deze revolutie? Als contentmaker is er volop ruimte om ook te gaan experimenteren. Op de hoogte blijven van visual content? Volg de Frank Watching Collectie via fw.nu.